Hoi, en leuk dat je kijkt. Iberia is de meest punctuele vliegtuigmaatschappij ter wereld. Ryanair wil het noodlijdende Alitalia overnemen. En de cabin crew van British Airways houdt de langste staking van de afgelopen vijf jaar in de luchtvaartindustrie. Het is vandaag woensdag 26 juli. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim Nieuws. Personeel van British Airways is al bijna een maand aan het staken... En daar komen nog eens 15 dagen bij. De staking duurt in totaal 46 dagen. En daarmee is het de langste staking van de afgelopen vijf jaar in de luchtvaart. Op 1 juli begon de staking van British Airways vakbond Unite vanwege onvrede over het loon. Inmiddels is de situatie nog niet veel verbeterd en is de staking voor de tweede keer verlengd. Dit keer tot 15 augustus. De impact voor passagiers valt gelukkig mee. Qatar Airways neemt de meeste vluchten over van British Airways tijdens de staking. En dan het noodlijdende Alitalia, die heeft bevestigd dat niemand minder dan Ryanair een bod ter overname heeft gedaan op de Italiaanse vliegtuigmaatschappij. Ryanair is al actief op veel Italiaanse bestemmingen en hoopt dit zo te kunnen uitbreiden. Ook EasyJet, Lufthansa en Etihad zouden biedingen hebben gedaan. En volgens Flightstats is Iberia de meest punctuele vliegtuigmaatschappij ter wereld in de eerste helft van 2017. Maar liefst 91 van de vluchten arriveerde op tijd. Op de tweede plaats staat Japanese Airlines en op de derde plaats All Nippen Airways, ook een Japanse vliegtuigmaatschappij. Iberia presteert al jaren goed qua punctualiteit. Heb jij nog vragen over passagiersrechten? Vertragingen of het claimproces bij EU-claim, laat het ons dan weten. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.